Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u over de vakruimtes in It's Learning. Een vakruimte is een ruimte binnen It's Learning... ...waar de docent en de leerlingen bij elkaar komen... ...om samen te werken en activiteiten uit te voeren. Als u in de menubalk klikt op vakken... ...krijgt u de vakken te zien waaraan u deelnemer bent. Meestal zorgt de beheerder ervoor dat de juiste docenten deelnemers zijn aan de juiste vakken. En dat geldt ook voor de leerlingen. U klikt vervolgens op het vak waarin u lesgeeft. Bijvoorbeeld wiskunde V2A. Als u dat doet, dan komt u in de vakruimte terecht. Dit is het startscherm van de vakruimte. U kunt zien dat u in de vakruimte zit, omdat de menuoptie vakken een andere kleur heeft dan de andere menuopties. U ziet hier ook dat u vanuit het huisje bent gegaan naar vakken en vanuit vakken bent u gegaan naar wiskunde v2a. De naam van het vak staat altijd linksboven in de navigatiestructuur aan de linkerkant en die vaknaam wordt ook altijd herhaald als hoofdmap in het vak. Dat ziet u hier. U bevindt zich hier op het vak dashboard u ziet ook dat in de navigatiestructuur het woord vakdashboard blauw is. Dus het onderdeel in de navigatiestructuur dat blauw is, is het onderdeel waar u zich op dat moment bevindt. Via het vakdashboard kunt u mededelingen doen aan leerlingen in uw vak. Werkt u met een studiewijzer, dan kunt u hier de studiewijzer tonen. U kunt gebeurtenissen toevoegen... En nog andere zaken die u kunt vinden via inhoudsblok toevoegen. In de navigatiestructuur klikt u op deelnemers en dan kunt u zien wie er deelnemers zijn in dit vak en welke rol ze hebben in het vak. Ook kunt u hier zien wanneer een deelnemer de vakruimte voor het laatst heeft bezocht. De optie groepen in de navigatiestructuur aan de linkerkant brengt u naar een venster waar u binnen uw klas groepen aan kunt maken. Bijvoorbeeld een plusgroep wiskunde of een groepje wat extra ondersteuning nodig heeft met taal. Die groepen kunt u hier maken. En als u die groep heeft gemaakt dan kunt u opdrachten, toetsen of ander leermateriaal specifiek voor die groep klaarzetten. Dan krijgt die groep het materiaal te zien en de rest van de klas niet belangrijkste onderdeel als u start met een vak in its learning zijn de mappen en de eh, leselementen. als u klikt op de map op de hoofdmap van het vak dan kunt u hier mappen of leselementen toevoegen u klikt hier op toevoegen en u ziet u kunt bronnen en activiteiten toevoegen. Bij bronnen gaat het om leermateriaal wat u de leerlingen voorschotelt en waar verder geen actie van hen vereist is. En bij activiteiten is het de bedoeling dat leerlingen wel actief bezig zijn en ook daadwerkelijk iets maken binnen iets learning. Een voorbeeld daarvan kan zijn een enquête, een toets of een opdracht die ze moeten inleveren. Het is handig om voordat u uw vak gaat inrichten, eerst een goede mapstructuur te maken. Bij bronnen ziet u dat het eerste element map heet. Als u daarop klikt, dan kunt u bijvoorbeeld per thema of per hoofdstuk een map aanmaken. Waarin u algemene informatie zet over wat er in deze map zit. En hier kunt u aangeven of de map actief moet zijn, ja of nee, en zo ja binnen een bepaalde periode actief moet zijn. Mappen en andere leselementen die actief zijn, zijn zichtbaar voor de leerlingen. Zet u een map of ander leselement op niet actief, dan is die niet zichtbaar voor leerlingen. En dat uitzicht doordat de tekst in de navigatiestructuur cursief wordt weergegeven. U drukt op opslaan en vervolgens ziet u dat hier de map is toegevoegd en u ziet dat de tekst H1 cursief wordt weergegeven. Deze map en de gehele inhoud is dus voor de leerlingen op dit moment onzichtbaar. Als u een map of lesselement, zoals hier bijvoorbeeld een opdracht wilt bewerken dan klikt u op het potloodje. Zo kunt u bijvoorbeeld nu de map actief maken en die actieve instelling ook van toepassing laten zijn voor alle sub-elementen, dus voor alle submappen en voor al het leermateriaal wat zich in die map bevindt. U ziet nu dat de tekst van de map niet meer cursief is. De map is zichtbaar voor de leerlingen. Zo maakt u als eerste een goede mapstructuur en een heldere mapstructuur binnen uw vak zodat het voor de leerlingen niet kan missen waar ze moeten zijn. Als u dat heeft gedaan dan kunt u aan de mappen of submappen toevoegen of leerelementen toevoegen. U ziet hier bijvoorbeeld een map wiskunde met daarin allemaal submappen gemaakt op onderwerp. Hier kunt u een leerelement of een submap toevoegen. We doen dat echter even voor deze map, hoofdstuk 1. U kunt hier klikken op toevoegen of u klikt op de naam van de map. En dan kunt u hier ook op toevoegen klikken om iets aan die map toe te voegen. U klikt op toevoegen en vervolgens kunt u bijvoorbeeld een notitie maken u geeft een titel op u geeft een beschrijving van de notitie eventueel kunt u afbeeldingen toevoegen aan deze notitie en bijvoorbeeld een YouTube filmpje wat u invoegt via Web 2.0 inhoudt. U kunt de tekst natuurlijk opmaken met de verschillende menu opties in het menu hierboven. En ook hier geeft u aan of dit element ja of nee actief moet zijn en zo ja gedurende een bepaald tijdspad bijvoorbeeld u wilt dat het op een bepaalde tijd geactiveerd wordt op een bepaalde datum en het hoeft niet gedeactiveerd te worden u drukt op opslaan en de notitie is toegevoegd aan de map omdat die pas over een paar dagen actief wordt is die nu nog niet zichtbaar voor leerlingen en daarom wordt die cursief weergegeven. Ander leselement dat vaak wordt gebruikt binnen een vak is het leselement opdracht. Dat is echt een activiteit waarbij leerlingen iets moeten inleveren. U klikt op toevoegen en vervolgens bij activiteiten klikt u op opdracht. U geeft de titel van de opdracht... En mocht u een plaatje willen toevoegen, dan kan dat vrij eenvoudig door het betreffende plaatje te kopiëren en vervolgens te plakken in It's Learning. U klikt bijvoorbeeld met de rechtermuistoets op de betreffende afbeelding. U kiest voor kopiëren en in It's Learning kiest u voor plakken. Dat is Ctrl-V op het toetsenbord. En het plaatje wordt ingevoegd. Hier kunt u instellen of er een deadline aan de opdracht moet zitten. Of de opdracht verplicht is ja of nee. Of de opdracht nu al voor de leerlingen actief moet zijn. Of misschien moet die pas op een bepaalde tijd, een bepaalde datum en tijd zichtbaar worden. We hadden het straks over groepen. Hier kunt u aangeven of u de opdracht alleen voor een bepaalde vakgroep zichtbaar wilt maken. Bijvoorbeeld het plusgroepje natuurkunde. Hier kunt u aangeven of de leerlingen de opdracht anoniem inleveren. Dat wil zeggen dat u niet ziet of leerling Jan of leerlingen Ella de opdracht inlevert. Met plagiaatcontrole kunt u de tekst automatisch laten controleren op Plagiaat en daarbij wordt op verschillende websites op het internet gezocht. Uw school moet dan wel een extra licentie voor Plagiaatcontrole hebben aangeschaft. Bij beoordeling geeft u aan hoe u de opdracht wilt beoordelen. Staat uw manier van beoordelen voor deze opdracht niet in dit lijstje, vraag dan uw systeembeheerder of hij of zij die beoordeling toevoegt. Mocht de beheerder periodes hebben ingesteld, dan kunt u hier een bepaalde periode kiezen. De opdracht en het resultaat van de opdracht wordt dan tot die periode gerekend en meegerekend. Als u dat heeft ingesteld, klikt u op opslaan. U ziet hier de opdracht staan. En als u klikt op opdracht weergeven, dan krijgt u de opdracht te zien. En het meeste van deze informatie zien de leerlingen ook. En hieronder kunt u precies zien welke leerlingen de opdrachten al wel en niet hebben ingeleverd. Door bij een betreffende leerling aan de rechterkant te klikken op de link, kunt u de opdracht van de leerling beoordelen. ...mits de leerling deze heeft ingeleverd. Wilt u meerdere opdrachten tegelijk beoordelen met een voldoende... ...dan kunt u nadat u de opdracht heeft bekeken... ...een aantal leerlingen tegelijkertijd aanvinken... ...en met de knop meerdere antwoorden beoordelen... ...kunt u voor al die leerlingen tegelijkertijd de opdracht beoordelen met een voldoende. Tot zover het gebruik van de vakruimte...